Hey patjes. Hey. Ik ken jullie namen niet. Hey. Wat gezellig. Hey, kom eens. Kubis, kubis. Maar kom eens! Kom eens! toch